Voordat de video begint, wil ik toch eerst iets vertellen. Voor elke 100 duimpjes die op deze video komt, doneer ik een boom aan hashtag teamtrees.org. Er zijn een aantal Amerikaanse YouTubers door MrBeast gaan doneren om 20 miljoen bomen te planten voor 31 december 2019. Wij willen daar als Paarden een steentje bijdragen en vandaar deze video. Dus als je niet kan doneren omdat je te jong bent of dat het niet mag of dat je er geen geld voor hebt, kan je toch je steentje bijdragen door een duimpje op deze video achter te laten. En dan gaat er in ieder geval een stukje boom naar het goede doel door jou. Veel plezier. Vandaag gaan we een paard van bomen maken. Ik hoor je al denken, hoe kan dat nou? Nou, we spelen vandaag Minecraft, dus dan kan dat. Ik ben geïnspireerd door het goede doel die je in Amerika momenteel afspeelt door Mr. Beast voor het planten van bomen. Daarom gaan Tess en ik vandaag een hey. natuurmanage maken. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Naast elkaar? Zo, even naast elkaar. Nee, na, naast elkaar. Okay, dat, is zoals, dat is zoals hier op mijn scherm staat, Tess. Dus. En dan sla je even tegen zo, hallo, hallo. Hallo, hallo. Hoi. Oh, uh, hoi, hoi. Nu oh, we klikken. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Dit is het gebied waar wij in gaan werken. Wat we als eerste nodig hebben zijn de juiste tools om mee te werken. En dan kunnen we beginnen met graven. Daarna zet ik een beacon neer. Deze beacon zorgt ervoor dat we sneller kunnen minen en graven. Na de plaats van de beacon ga ik Tess helpen met het verwijderen van de aarde en stenen. Dit ruimen we uiteindelijk wel op hoor. En na een tijdje hard zwoegen, staat onze basis eindelijk op naar de volgende stap. Terwijl ik bezig was met mijn houten paard, ik was deze bezig met het voedsel voor de paarden. Toen stond het eerste deel van een paard er al. Daarna heb ik diepgang gecreëerd bij een paard. Daarna zijn we de stallen gaan maken. dingetje. Nee hoor. Kijk. En dan pak je zo een ei. En dan zet je er één paard in. Je maakt... Kijk. dan gaat hij helemaal vol plaatsen met allemaal die paarden zo, weet je wel. In de eerpartoon van de, van de bomen en het paard. En toen was het paardenstandbeeld af. Toen eenmaal het paardenstandbeeld af was, dan hebben we de paardenstallen gemaakt. Hey, nu staat het uh, paard tussen bomen. Zie je dat zo? Zo, konijntjes. Allemaal vogels en vosjes. Een paar, Donkey. Nog een wit paard. <laughs> nog een paar paarden hier los. Een paar katten. En kippen. Kijk, het zijn allemaal diertjes. Vogeltjes. Kijk hoe leuk. Moeten we er niet nog hekjes omheen zetten? Oh, de wolven en de vossen zijn vijanden van elkaar. Vossen die eten de konijnen op! Oh nou. Ja, dat is de natuur! De vogeltjes zijn wel heel leuk. Weet je wat ik ook nog ga doen? In jouw meertjes ga ik ook vissen plaatsen. Dat was, dat, was, dat was ik allemaal op plan. Kijk, allemaal vissen zitten erin. Oh, de poesie die maken de vissen dood. Echt? Ja! <laughs> nou ja, dat hoort erbij. Nou dit was het dan, ons eerpertoon aan de bomen. Vergeet niet een duimpje achter te laten als je ook een klein beetje wilt doneren. En ik zou onderaan in de beschrijving zou ook een link staan, mocht je wel geld hebben om te doneren. Kan dat. Vond je dit nou een leuke video en wil je dit vaker zien? Laat dan ook een duimpje achter, dan doneer je niet alleen, maar laat je ook weten dat je het leuk vindt.